Dit is Earth Madness TV. Uh, vorige keer in het interview met Monique van Pelt... hebben we het gehad over het innerlijke kind... dat in het huis van bewaring leeft. Ondertussen zijn er een aantal nieuwe stukken van haar... op de website verschenen, waaronder... Familie, een aardse waarheid... die nooit meer dan hemel haalt. Daar gaat het interview van vandaag over. Maar we beginnen met het gedicht... dat heet... De vrije geboorte. De vrije geboorte. De vrije geboorte gaat niet over kind, groot of klein, niet over geboortekanaal vol trauma's, het gaat over wezenrijk zijn. De vrije geboorte gaat niet over bijna in tekort aan hart of net begonnen, maar dat je in diepe erkenning een vol leven start. De vrije geboorte gaat niet over aanpassing, man of vrouw, hart of hoofd, oud of nieuw, het ene leeft altijd in jou. De vrije geboorte gaat niet over kiezen, niet over grens of gestuurd weten. Je hoeft niet te verliezen aan een opgelegde wens. De vrije geboorte gaat niet over liefde, die strijdt tot aan de dood. Een perfecte symbiose in ogenschijnlijk zachte watten. Wezenrijk is slechts samengroot. De vrije geboorte gaat niet over tunnels voor herbeleving tot het gaatje. Maatschappelijke hypnose, de zin die zoekt naar geving. De vrije geboorte gaat niet over namen, labels vol parallel, altijd afgescheiden, zich als apart zelf invoegend. Het incomplete niet of wel. De vrije geboorte gaat niet over geboren worden als op te vullen werkelijkheid voor hen die niet durven, om dan als hen louter te hangen in onbewust gevangen, onzichtbaar gestuurde tijd. De vrije geboorte gaat over delen, oprecht persoonrijk, ...en vol van hart, ieder op eigen wijze een deale vrije kijk... ...delen tot de enkele hartenklop, gedeeld voelt en klinkt... ...de tijd overstegen, verwarring ontwart... ...vers in het moment en nieuw in zijn wegen. Prachtig gedicht, dank je wel daarvoor. Um, ja, je hebt een aantal uh, stukken, uh, en die zijn weer gepasseerd sinds de vorige keer... En uh, waaronder, dus de familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt. En daarin zeg je onder andere dat je echt het, het, het mind-control gestuurde verhaal van liefde uh, ja, hebt doorschouwd. Eigenlijk, en wat, wat heb je gezien? Wat is, wat is dat? Wat is een uh, mind-control gestuurd verhaal van liefde? Um. Nou, de reden waarom ik dat stuk eigenlijk ben gaan schrijven is uh, de ervaring uh, die ik had uh, voorafgaand aan het schrijven. Um, ja, ik noem het maar even een helder moment. Ik weet eigenlijk niet eens meer of ik, of ik nou droomde of dat ik tussen waak en slaap in zat. Uh, maar dat doet er eigenlijk ook niet, niet zoveel toe. Het was gewoon een helder moment. Um, hè, waarin ik uh, de driehoek die ik eerder benoemde in het verhaal van het innerlijk kind. Uh, eigenlijk zag omvallen en dan heb ik het over de driehoek. Uh, innerlijk kind, onbewuste en uh, hogere zelf. Um, die had ik eerder tijdens een wandeling uh, ineens voor mijn neus gekregen. En, en, en vandaar ben ik eigenlijk uh, uh, gaan ontleden wat ik een heel leven lang al zag. Van, he, aan aan uh, elementen uh, die ik niet als kloppend voelde, maar die wel perfect in, de, in die driehoek paste. En die driehoek die, die viel eigenlijk om. En die driehoek, uh, die wordt eigenlijk bevolkt energetisch door, door de familie-energie. Dat is een heel uh, wijds begrip. He, familie, dat is een persoonlijk gevoel van familie in, in je opvoeding, maar ook in onderwijs. En uh, in relaties en in het geloof in iets hogers. He, daar, mm -hmm. daar overal komt het familiegevoel in terug, in politiek, in geneeskunst. He, het je, je thuis willen voelen. En die viel om. En... Um, Letterlijk. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zo, je ziet zo'n uh, soort driehoek. Uh, ja, als een soort, een soort opgebouwde stellage die, uh, die, die uh, in elkaar stortte. Hè, je hebt ook van die uh, bouwwerken met allerlei steentjes. En als je dan één steentje op de verkeerde plek zuid dus trekt, ja. dan, uh, <laughs> dan valt alles in elkaar. Uh, dus dat was eigenlijk wat er gebeurde. Dus uh, en op het moment dat alles in elkaar stortte, werd het heel stil. Um, ik heb daarna weer andere ervaringen gehad waarin uh, uh, ik, ik een bepaald verhaal zag stoppen. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurde. Het verhaal stopte op dat moment. Hè. Mm -hmm. Dus de opbouw stopte. En toen kwam er een, een, een, een heel diep gevoel voor stilte in de plaats... waarin ik heel makkelijk in mezelf, uh, ja, mijn eigen wezen eigenlijk kon voelen. Die kwam heel sterk naar voren. Hè. Dus op het moment hè, dat er een soort oogschijnlijke chaos ontstaat... Uh -huh. die, die voorop gezet is uh, en waarin uh, ja, dus de structuren vallen, ja, daarin kwam ik naar voren. En zag ik dus uh, waarin ik uh, vast had gezeten. En dat, um, nou, dat gaat dan over uh, beelden die ik had van mezelf, hè, over persoonlijkheid. En, uh, uh, ja, dan kom ik later graag nog even met je ja. op terug. Ja, maar Hoe kom je dan zeg maar, bij dit beeld tot een, of, of, een mind-control gestuurd verhaal van liefde? Um, nou, uh, hoe dit verhaal begonnen is, is hoe ik geboren ben en uh, daarin had ik eigenlijk maar één doel. Nou ja, doel, gewoon gevoel eigenlijk en uh -huh. dat is dat ik mezelf wilde zijn en vrij. Weet je wel, en uh, dat was een soort meetlat waar langs ik elke ervaring legde. Uh -huh. En van begin af aan uh, merkte ik gewoon dat die uh, ja, eigenlijk niet zo goed uh, mochten bestaan. Mm -hmm. He, dus het wezen die ik in mij voelde, die wilde ik eigenlijk laten spreken. En uh, nou, ik kwam er ook al heel snel achter dat ik dat wilde middels schrijven. Ja. En uh, middels tekenen. En, uh, maar van jongs af aan kwam dat niet, uh, mocht dat eigenlijk niet goed naar voren komen. Die kreeg de ruimte helemaal niet en de vrijheid niet. En mensen hadden het wel over, ja, ja je gaat hier jezelf leren zijn. Um, maar dat is eigenlijk niet uh, uh, wat ik voelde. Want wat zei jij nu net? Nou, waarom je uh, het benoemt, zeg maar, als een uh, ja. mindcontrole gestuurd oh, ja. verhaal ja, van liefde. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus, dus ik kreeg een heel, uh, nou ja, ik noem het maar een, een soort stepping stone aan. Uh, een, een pad voor mijn neus met allerlei stenen waar ik op moest lopen en stappen. En dat heette dan liefde. Mm -hmm. Hè? Um, de leidraad was altijd liefde. Hè? En, um, maar ik kon dat heel vaak uh, niet zo voelen. Want liefde was voor mij gekoppeld aan, aan iets wezenlijks. En dat wezenlijke, hè, dus dat zou je ook oorspronkelijk kunnen noemen, of bron of zo, dat uh, voelde ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Sterker nog, dat moest altijd weg. En dat was niet alleen uh, in, in het gezin hè, of in de, uh, in de opvoeding. Dat was gewoon eigenlijk overal en altijd. Um, en dat heeft gemaakt dat ik ben gaan observeren, al, al van jongs af aan, fijn, maar wat is dat dan? Liefde, jullie noemen ja. dat zo. En, en toen kwam ik al heel gauw in de, in de hoek van de cabaretiers en de liedjeszangers terecht. Die daar heel veel over spraken. en uh, Met heel veel diepgang uh, uh, invoelden zelf en dat doorgaven. En daar kon ik me eigenlijk nog het meest invoelen van, oh ja, ja, ja, dat zou je dan wel eens kunnen bedoelen met, met liefde. Maar het hele pad... Zoals het neergezet was van geboorte, opvoeding, onderwijs, uh, baan, relatie. Uh, daar wenste ik eigenlijk van schoon te blijven. Want ik had echt gevoelsmatig zoiets van, nou daar moet ik niet zijn mm -hmm. om dat wat, wat liefde is te vinden. Mm -hmm. En uh, dat wordt beheerst. Hè? Uh, dat is uh, een gecontroleerd uh, verhaal eigenlijk. Ik had al heel vroeg gevoel bij verhalen. Dat, dat, is, dat klopt niet, dat is niet vrij. Mm -hmm. He, en um, ja, door wie dat dan gecontroleerd of beheerst wordt, dat wist ik niet. En dat is nog steeds een hele goede vraag. He, daar is inmiddels heel veel informatie over bekend. Mind control is dan het Engelse woord natuurlijk. Ja. Beheersing van de geest. Ja. En dit hele verhaal, he, die driehoek, mm -hmm. die, die duidt ook dat we dus de geest willen beheersen. Um, en um, ja, wat ik eigenlijk, als ik dat nu zo heel even kort uh, toch nog even zou... Uh, mogen samenvatten uh, word ik dus geboren en, en, en, en mag ik een, een, een opvoeding in hè, om kind te zijn uh, waarbij ik eigenlijk leer dat er um, in mij een, een innerlijk uh, kindverhaal blijft bestaan hè, dus ik, ik, ik leer het niet om, om er doorheen te gaan maar ik leer dat er, dat er een innerlijk kind in mij bestaat die onaf is mm -hmm. en dat ook blijft Eigenlijk, nou ja, bij voorkeur. Ja. Dan word je bewust dat je onbewust bent. Ja, ja, ja, precies. Nou, dat is de volgende stap. Hè. Dus ik, ik krijg een bewustzijn mee. En dat noem ik dan oei, ik groei, <laughs> bewustzijn. Eh, en dan word ik me bewust dat ik een on onbewuste heb. En, en eigenlijk ga ik daar ook nooit helemaal voorbij raken. Eh, dat is het streven natuurlijk wel. En ik, en ik, eh, maar dat gaat niet lukken binnen binnen dit gestuurde verhaal aan liefde, dat is zeg maar wat ik ondervonden heb. Ja. Ik heb daar 46 over gedaan, over gedaan. het is nog niet gelukt. En ik word dus ook geboren met een gevoel van ik mag mezelf zijn, ja. leren zijn. Dat nee. is ook altijd leren, dat is altijd een leerkurve is daarmee verbonden. En, um, maar ondertussen leer ik dus ook al direct, um, uh, onbewust uh, uiteraard, dat ik een, zoiets als een soort hoger soort zelf heb, die ergens anders bivakkeert. En of, of ik daar nou een spirituele, materiële of uh, wetenschappelijke uitleg aan geef, hij is nooit hier. Mm -hmm. He, in die driehoek, die ja. ik dus vanmorgen eigenlijk tekende, is hij niet. Dus mijn wezen uh, moet dus uh, uh, een onafbesef hebben, hè? Dat, dat kan je innerlijk kind kindverhaal noemen, trauma, daar kan je van alles aan koppelen. Uh, die, die is eigenlijk nooit helemaal bewust. En die heeft ook ergens nog een soort hoge soort zelf rondlopen, maar dat is niet hier. Mm -hmm. en, en, maar dit heet liefde. Ja. Nou, dat, dat heb ik eigenlijk van jongste heel gevoelsmatig nooit goed kunnen rijmen. En dan komt daar ook nog de dood bij. Nou, die snapte ik al helemaal niet. Dan dacht ik, oh ja, dus daar gaan we dan met z'n allen verschrikkelijk aan, aan lijden binnen deze driehoek. En het is onontkoombaar. Um, en dat noem ik eigenlijk mind control. Ja. En maar voordat we de, ook, want de, de dood, dat is je volgende stuk. Ja. Um, want je, in, in je vorige stuk schets je echt van hoe het innerlijke kind in het huis van bewaring leeft binnen die driehoek. En in dit stuk schets je van dat we. Uh, en dan stel je dat we als opvulling van die driehoek de tijdslijn, bloedlijn en levenslijn van het familiaire systeem in de breedste zin des woords dienen te leven. Mm -hmm. En wat voor, wat voor beeld heb je daarbij? Ja, dus um, het is eigenlijk gewoon, als ik uh, er naar kijk, is het een verhaal en dat verhaal heeft een uitkomst. En dat verhaal heeft uh, symbolieken en rituelen, uh, maar het verhaal bestaat op zichzelf al. Een tijdslijn. Uh, is, is dat een verhaal wat je... Uh... Ja, ja, ja, een tijdslijn. Uh, maar dat is ook die hele driehoek hè, van in de kind, onbewust en hoger zelf. De, de, de, die lijnen die je er doorheen ziet lopen, dat zijn eigenlijk allemaal tijdslijnen. En uh, nou ja, in bepaalde uh, culturen uh, en manieren van uitleggen uh, wordt daar ook een chakraverhaal uh, aan gekoppeld. Energiebanen worden eraan gekoppeld. Uh -huh. De gezondheid wordt eraan gekoppeld. En, en, en, en wie ben jij in dit verhaal, zeg maar... Want je hebt, en die familie die loopt hier aan de zijkant. Ja. En uh, in, in het midden loopt dan een tijdslijn uh, ja. horizontaal. En, en, en waar sta je dan in, je, uh, in onze eigen persoonlijkheid... zoals we die meestal denken collectief te ervaren? Ja. onszelf? niet. Niet? Nee. Het dat is, dat is een persoonlijkheid die in dit verhaal mag bestaan. Mm -hmm. En die heeft dus wat ik ook zag... In, die, in dat diepe stilte moment toen die toren omviel, is dat er dus allerlei denkbeelden, gedachten, uh, uh, gewoontepatronen, uh, uh, uh, uh, uh, uh, erfelijke ziektes, DNA-sporen uh, allemaal aan mij gekoppeld waren. Op wat voor soort manier, hoe zag je dat? Lam um... ik even heel diep terug. Want... Uh, ik zag het eigenlijk als een soort, ja, dit zijn heel veel manieren waar, uh, van invoegingen. Hè? Ik, heb, ik heb dat heel uh, uitvoerig bestudeerd, ho hoe dat allemaal zich verhoudt in mijn lichaam. Um, en uh, dat kan zijn dat er uh, op, mijn, op mijn stembanden, zeg maar, uh, uh, een soort klankbeleving uh, geplaatst is, hè, die niet uh, origineel is, waardoor ik als een soort fysiek kastje. Of ja, een soort... Het zijn allemaal. Het, het zijn eigenlijk allemaal hologrammen die voor mij geschoven worden. Ja. En. Uh, uh, de, ik heb wel eens een, een stembandje. Een, stem, even een, een, een, een kastje op mijn, op mijn stembanden gezien. De, waardoor ik een ander geluid maak. Die mij niet terugbrengt naar mijn oorsprong. Maar die mij terugbrengt naar dit verhaal. Okay. Uh, ik heb wel eens uh, in mijn hoofd. Um, uh, ja, schotten gezien letterlijk. Die maakten dat, nou ja, dat mijn linker- en hersenhelft sowieso niet bij elkaar in de buurt kunnen komen. Hm. Hè, en dat ik uh, lineair denk. En dat mijn gedachten uh, uh, überhaupt een einde kennen. Hè, dus een bepaald percentage wordt daar zelfs aan gekoppeld. Wat hier dus mogelijk is. Ik kan, maar, uh, ik kan eigenlijk alleen maar denken binnen dit geheel. En een band om je hart beschrijven. Ja, een band om mijn als hart. Je, ja. uh, als je te veel in vrijheid verkeert, dat je dan een soort elektrocutie krijgt. ja. ja. Letterlijk, he, dus het uh, dus ja, was letterlijk op een gegeven moment uh, in, een, in een diepe afstemming zicht, zichtbaar als een soort band die gewoon op afstand bestuurbaar was en uh, aantrok op het moment dat ik uh, zo'n hele vrije, open beleving had, he, die wij dan connecten aan het hart. He, het hart is van oorsprong natuurlijk ook een heel, heel diep resonantieveld waar, waar, waar uh, een heel hologram... Aan, aan chakrapunten voor is geschoven, en die maakt dat wij denken dat dit echt is. En, en, en, en daarachter ligt natuurlijk nog een veel diepere connectie. Mm -hmm. En uh, uh, maar zo zijn er talloze voorbeelden denkbaar die ik, maar ook vele anderen hebben ervaren. je ja, denkbeelden die ingevoegd werden ten aanzien van beperkte levensmogelijkheden, ja. en dat je afgesloten werd van de rest van het leven, ja. en een soort vreemde isolatie en ook hoe diverse personen zich daar onbewust dienstbaar aan opstelde. Ja, dat is gewoon echt in je eigen leven en dan zie je dan scenario's waar die hierin ja. vallen. Ja, die dus sowieso als je dus het plaatje van het driehoek voor je ziet, dan is de hele de, de inhoud van het driehoek is dus allemaal familie. En dat, dat, in welke laag je dit ook onderverdeelt? het is eigenlijk de familiaire energie. En is dan bijvoorbeeld onder de dood dan uh, deze zijde, en boven de dood nee, andere zijde? Nee, nee, nee, nee. nee, dit is leven. De driehoek is leven. En ja. die, um, die lijnen die je daar links uh, ziet, zeg maar, dat, is, dat zijn de dood Dat zijn de lagen uh, waar, waarin je terechtkomt als je sterft. En dat zijn er ook waarschijnlijk een vrijere werelden. Um, die nog steeds gekoppeld zijn aan dit leven. Mm -hmm. ja, dus, um, dus, dan, dus dan is deze en zijde onderdeel van, dezelfde, van dezezelfde maten. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, ja, precies. Je kan zeg maar helemaal linksonder zie je de denkende samenleving en dan zie je het rondje en daarin de driehoek. Dat rondje, dat is eigenlijk, um, um, hoe noem je dat? Um, nou ja, de cirkel om het leven heen, mm -hmm. die dood verbeeldt, maar waarin je nog steeds onderdeel bent van de, van de reïncarnatie ja. Dus dat waar je in, in, in dit verhaal aan gekoppeld wordt, dat, dat is natuurlijk een, een mix. Een mix van, van, van um, uh, alles wat, wat ons verbindt als familie. Alles wat ons verbindt als familie in dit verhaal, ja. dat is zeg maar erfelijk overdraagbaar. Dat noem je dan DNA of nog dieper. Zijn, volgens nee, mij zijn uh, er diepere lagen dan okay. DNA. Ja. En dat, dat erven wij dus. Dus wij erven ook een hele geschiedenis. Ik heb me echt... Nou, echt, toen ik op de lagere school zat, dacht ik al: moet ik dit gaan leren? Hm. Weet je wel? Het boeide me echt totaal niet. En dat moest, moest ik dan weten om te leren weten wie ik was. Maar ik had helemaal geen regelmatig helemaal geen match met die geschiedenis, wel met de mensen erin. Ja. He, ik ben echt een mensenmens. Ik heb heel veel gevoel voor, voor mensen en voor hart. Maar, maar dat ik het dan de geschiedenis moest, uit mijn hoofd moest leren en dan door moest geven, ja, dat vond ik iets heel statisch. Ja. Verre van dynamisch en verre van vrij. Ja. En dat wordt geërfd, dat wordt doorgegeven en dat is het verhaal wat ik dan dien te leven. En dat geeft dus mijn mogelijkheden weer en waarschijnlijk is daar dan een persoonlijke familie aan gekoppeld en daar weer een andere familie aan en een bepaald een, een land en een cultuur. En, um, en dat maakt dat er voor mij dus een bepaalde plek in dat verhaal ontstaat mm -hmm. die ik dien te leven. Waarin ik natuurlijk denk dat ik allerlei vrede aan het onderzoeken ben, oh, dat is allemaal prima. Zolang ik maar in dat verhaal blijf. En dat doet me denken aan... Um, ik heb dat vanmorgen opgezocht. Um, aan een, een, een, een zinnetje. Mm -hmm. Die zou ik uh, graag, uh, ja, graag. Uh, voor willen lezen. Um, en die is als volgt. Het gehecht zijn aan namen, vormen, betekenis, gezin en land... heeft de plek ingenomen van de originele hechting aan het zelf... en aan haar potentieel aan creatiekracht. Dus dat je eigenlijk... Uh... Je leven afleidt aan de hand van de termen of beelden die ja. zich allemaal hierin bevinden. Ja, dus je leidt je leven eraan af. Dus leven die, die, daar, die zich daaraan afleidt, mm -hmm. is afleiding. Ja, ja, ja. Snap je? Dus, uh, en de, de, de, de originele hechting aan het zelf, ja, dat zijn uh, beelden in mij. Dat kan ik herinnering noemen, dat kan ik toekomst noemen. Of dat nou uit het verleden komt of uit de toekomst. Hè? Dat maakt eigenlijk mm -hmm. niet zoveel uit. Maar die beelden leven in mij. En die vraag eigenlijk om tot leven te mogen komen. En dat gaat eigenlijk over originele hechting aan het zelf. Origineel, authentiek, uniek. Dat willen we allemaal zijn. Ja. Maar in deze driehoek zijn we allemaal bezig. Hè? Dus, dus uh, om, uh, en dat staat rechts ook, om van kind naar volwassen te gaan. Uh, van ziek naar gezond, van onwetend naar wetend. Van armoede naar rijkdom. Uh, van lagere zelf naar hogere zelf. Van mens naar God. En dat is een prachtig pad. Bevindt zich nog steeds allemaal... En de... daar aan het einde ergens zou ik dan mijn originele zelf teruggevonden hebben. Maar als ik hem in de aanvang al niet vind, wanneer ga ik hem dan wel vinden? Ja. En er zijn in, in dit hele verhaal uh, ongelooflijk veel lichtjes die ook schijnen, als ik daar naar kijk. En dat zijn mensen die net als ik, want ieder mens heeft die beelden in zichzelf nog. Hè, en dat kun je heimweef, verlangen naar thuis noemen, bron, een andere wereld, zelfs een ander ras... We herinneren ons meer kleuren, meer vormen, meer thuis dan wat we hier voor ons ogen krijgen. Mm -hmm. En dat, um, uh, dat geeft enorme verwarring en gespletenheid. Want we moeten ook die pad volgen. Ja. We moeten ook een cv opbouwen. He, dat, dat doen we ons hele leven. En uh, we moeten ook nog een keer dood ergens. Nou, dat geeft helemaal een enorme ruis. Um, omdat we nooit onszelf hebben kunnen zijn, sterven we aan het lijden... Wat we een hele le heel leven lang geleefd hebben. En lijden aan onszelf is strijd. En mijn oorsprong is vredig. Ja. Dus het matcht niet. En, en Ampersand noem je dat dit spel ook door buitenaardse waarneming is geforceerd. En ook niet in ons hoogste scheppersbelang is. En wat heb je gezien of meegemaakt dat je tot die conclusie komt? Zou je hem nog één keer willen halen? Mm -hmm. En dus je noemt dat dit spel uh, en door buitenaardse waarneming uh, geforceerd is. En ook niet in ons hoogste beschreppersbelang is. En dus wat heb je gezien of meegemaakt uh, dat je tot die conclusie komt? Nou, er zijn eigenlijk uh, heel veel ervaringen geweest. Uh, die ook gewist zijn. En die, uh, dat weet ik omdat die nu terug beginnen te komen. En uh, ja, ik... ik, ik, ik Heel bereidwillig ben om te snappen, te voelen weer wat vrijheid is. Uh, dus ook allerlei ervaringen naar me toegetrokken heb. Uh, waar, waaronder ervaringen met in, wezens in, in, in ruimteschepen, maar ook gesprekken met, met wezens die me gewoon dit verteld hebben: van wat ik gewoon vroeg van, ja maar we, we, wat is dit? Hè, is, Kun je daar iets meer beeld bij geven? Als je, je zegt van ik ben dan ja. in een ruimteschip, ja. hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet, hoe ziet zo iemand er dan uit waar je mee spreekt? Uh, nou, de, de, het wezen waar ik wel vaker mee heb gesproken, um, type wezen, zeg maar, um, is, is um, nou, kent niet de, de, de menselijke vorm, maar dat is het... Een, een groter wezen met een ook groter hoofd en een, een beetje blauw-melkwittige kleur en een heel ander uh, gezichtsstructuur. Maar wel ogen, neus, mond. Ja, ja, ja, maar niet te vergelijken met uh, zo, zoals ik het uh, uh, nu uh, uitstraal. Mm -hmm. En. Um, ja, dat is het dan in één vorm. En, um, ja. en daar heb je meerdere malen gesprekken mee. Dus als je dan... Ja, ja. En, en dat oogt ook. Uh, uh, die energie is eigenlijk uh, de, een, een, een, een heel sterk controlematige energie. Ik heb veel te maken gehad in mijn leven met narcisme en psychopathie. En uh, daar lijkt het uh, sterk op eigenlijk. Hè. Okay. Als, je, als, als ik het even vergelijk hè, met mijn aardse uh, uh, ik. Hè, dus, uh... dus afwezigheid van emotie en gevoel. Ja, ja, ja, ja en totaal. Ja ja, ja, ja, Zoals wij hier dus experimenteren hè, met elkaar en met de liefde en met het leven. En met wat mogelijk is uh, en, en waarin wij denken ons createrschap uit te leven. Mm -hmm. um, zo zijn er meer werelden. Dit is natuurlijk, uh, ik beschrijf hier nu één wereld, maar er zijn natuurlijk talloze van dit soort werelden. Mm -hmm. Dat kan niet anders. Hè, dat... Maar zo'n wereld als hè, wat, wat, het plaatje wat je hier uh, schetst, zeg maar, met ja. die driehoek, ja. die is jou gewoon ook uitgelegd door dat wezen. Nee, nee, nee. nee dit, is, uh, dit is iets wat dan uh, komt op de manier zoals ook het schrijven komt. En uh, uh, dat is in een diep soort afstemming waarin ik... Uh, Waarin ik eigenlijk in mezelf midden in het ongeduiden ga zitten. Ja, daar moet, moet, moet ik nu aan denken, omdat er vanmorgen ook nog een ander zinnetje naar voren kwam. Uh -huh. Die ik ook even zou willen aanhalen. Ja. Uh, en dat is gewoon een weten, een, een innerlijk weten. En die zin is als volgt. Als al wat in de aanhef geduid is van buitenaf naar binnen toe ongeduid mag zijn, openen zich een wereld in een wereld. In ons is de rust, de kern en het weten. Wij zijn vredig van oorsprong. En zo is het. En dat is een heel diep weten. En dat is wat ik voel. En dat is waarvanuit ik schrijf. En dat kan je eigenlijk een soort ongeduide vrijheid noemen. Mm -hmm. En die ken ik al van jongs af aan. En wat dit wezen mij heel erg geduid probeert te maken, is dat alles al geduid is en dat hij daar hand in heeft, als een, een, een vergevorderde vorm van creatorschap. En uh, dat hij, hij net als wij in zijn wereld aan het experimenteren is, uh, alleen met onze wereld. Dus wij zijn zijn experiment? Ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat hij vertelt. Hm. En, um, en vertelt hij dan ook persoonlijke dingen? Over je, of vraag je daar dan dingen over? Nou, ik, ja, soms. Um, um, hij komt eigenlijk altijd naar boven op het moment dat ik ergens geblokkeerd ben. Hè, of dat ik invoegingen vo voel of dergelijke en daar uitleg om vraag en daar ook niet akkoord mee ga, want ik zoiets heb van ja, dit is gewoon niet wie ik ben. Mm -hmm. um, en um, kijk, wa waar, het, waar het eigenlijk voor mij heel erg voor staat, is, is, um, is de mens um, die binnen deze driehoek zo hoog mogelijk in de piramide probeert te komen hè, en dus uh, de rijkdom kent um, van het totale overzicht. He, en dat is, dat is een, een soort elitair soort plek, want er zijn er maar, een, maar voor een aantal vergeven. En uiteindelijk maar voor één, want dat is God. En um, die, die, Ja, dat is een soort hotene houding... Mm -hmm. he, waar we ook steeds meer uh, allerlei verhalen over lezen... over elite, uh, eliteverhalen en uh, de illuminatieverhalen... He, die, die een bepaalde positie hebben, die daarin een wereld gecreëerd hebben... Uh, waar wij nu een beetje achter beginnen te komen, waarvan we denken... oh ja, oké, okay, alles is al gecreëerd, uh, alles wordt al gesloopt, kunnen we het nog tegenhouden? En die mensen die zijn in deze piramide, hebben zich gewoon opgewerkt. Uh, um, en die zit, zijn in een uiterste soort staat van rijkdom, macht, wetendheid. He, die hebben zeg maar alles vergaard wat nodig is om dit in stand te houden. Mm -hmm. uh, aan symbolieken en rituelen. Die kennis zit daar, de rijkdom uh, zit daar, de, de, de spirituele rijkdom zit daar. En zij hebben eigenlijk het grote overzicht over dit plaatje en houden hem gewoon in stand. Mm -hmm. En wij stoppen hem niet. Dat is eigenlijk het verhaal. Niemand, niemand die, er, zijn, er zijn wel groepen die dat proberen, maar er is niemand die in, in, in een, um, een collectief zegt van oké, okay, dit stopt nu hier. Mm -hmm. He, dus zij hebben het grote overzicht en dat wezen doet maar altijd daaraan denken. Als ik het even link naar, naar de aarde, omdat ik het prettig vind om het gewoon ook dicht bij huis te houden, ja. uh, dan is dat een soort entiteit die daaruit uh, ontstaat en die uh, daaraan ook gekoppeld is. En um, dat noemen we dan een buitenaards ras en dat noemen we dan buitenaards leven. Uh, en die maakt ook dat ik eigenlijk constant zoekende ben in dit verhaal. Terwijl als ik hieruit stap, en dat is, dat, ik stap hieruit op het moment dat ik dus van binnen, van binnen helemaal ongeduid mag zijn, mm -hmm. dat het leeg mag zijn. Dan ben ik niet gehecht aan namen, niet, niet gehecht aan labels, niet gehecht aan uitkomst. Daar is, het, is een diep soort stilte, um, en dat is interessant. En dat is wat, wat waargenomen wordt door wezens zoals hij geobserveerd. Mm -hmm. en geobserveerd. Um, en uh, dat is een heel diep soort hartskracht. En die kan eigenlijk niet open, is hun idee, in dit verhaal. Maar ja, er zijn dus mensen, en best wel veel mensen, waaronder ook muzici, die wel degelijk een hele diepe hartconnectie maken in de manifestatie. Ja. Er zijn er genoeg. Er zijn heel veel lichtjes. En hoe kan dat nou? In iets wat je... Het pad wat je van A tot Z geplaveid hebt, wat helemaal vol met rituelen en symbolieken zit, waar de meest afschuwelijke verhalen overigens uit voortkomen, hè, en waarin mensen letterlijk geofferd worden om dit maar in stand te houden, mm -hmm. hoe kan het dan dat die hartskracht toch nog steeds zichtbaar is? Hoe kan het dat mensen, ondanks alle wispogingen, zich nog steeds herinneren aan die diepe, ongeduide wereld, hè, die wij oorsprong of bron noemen? Nou, En dat is een prachtig experiment. Zo, en dat is hun experiment, zeg jij? Ja, dat is de vraag. Is dat, is dat ons experiment ja. of is dat hun experiment? Ja. Nou, voor mijn gevoel, mm -hmm. ik, ik praat echt puur voor mezelf, ja, is dat niet van mij. Nee. Het is niet, uh, dit is niet mijn, oorspr mijn oorsprong. Is, dit is voor mijn gevoel ook niet waar ik voor gekozen heb. Nee. Uh, met alles wat ik weet, aan, aan, uh, diep van binnen... Uh, ben ik alleen maar bezig geweest met aanpassen. Ja. Alleen maar. Ja. Met aan, aanpassen, afleidingen, scannen, lokaliseren, uh, van me afhouden. Um, en um, uh, uh, uh, proberen om, om, om um, ja, die, die, die, die diepe kracht, hè, die eenheidskracht die ook mijn hersenhelften verbindt, om die bij elkaar weer te krijgen. Ik ben alleen maar bezig met herstel van chaos. Met, met, met, hè, met kijken naar puinhopen en, en dat is vreemd. Daar kom ik toch niet voor. Nee. Tot zover het eerste gedeelte van het interview over familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt. Dank je wel voor het kijken en ik zie je graag bij deel 2.